Ja, PDO-draden uh, is, is, PDO is een soort van draadlift die vooral hele kleine draadjes uh, betreffen. Oké. Okay. Nou, de PDO draadjes is met name dus dat het een vrij goedkope behandeling is. Dus, dus, dus ongeveer 30 euro tot 15 tot 30 euro per draadje. En dat betekent dat het wel een hele uh, betaalbare behandeling is. Nou, het nadeel is dus dat het gewoon soms niet goed werkt. Uh, ja, je wil toch van een bepaalde behandeling, wil je toch ook al, hoe is het heel goedkoop, toch een bepaald effect mee bereiken. Ja, ik vind zelf dat dat soms erg matig is, alhoewel ik ook wel soms, het is de eerlijkheid gebied omhoog te zeggen, dat het dan ook wel goede resultaten kan geven. Nou, PDO eraan kun je er met name voor gebruiken om uh, ja, eigenlijk alles wat een beetje liftend zou moeten werken. Nu is de indicatie een beetje verschoven naar vooral niet zozeer echte rimpelsbanden, maar met name naar huidverbetering en daar zal ook wel een waarde in zitten omdat het toch een stimulerende werking heeft.